Ja, het is wel echt goed. Het is maar het beste. Ja, nou wel ja goed. Ook Wij hebben een vraag David van Daphne. Mm -hmm. Daphne is al jaren leerkracht, maar wil vanaf het begin af aan al iets anders. Omdat ze denkt dat ze in dit vak geen 67 wil worden. Ja, kun je er maar beter nu achter komen. Mm -hmm. uh, maar allerlei opleidingen en cursussen en uitdagingen later heb ik nog steeds de overtuiging dat datgene wat ik dan wel wil, dat dat een naam en een omschrijving en een doel moet hebben. Dus echt een beroep moet zijn. Een afgebakend beroep. Mm -hmm. Maar wat ik wil heeft geen naam en dus ook geen opleiding. Hoe was dat voor jullie? Betekent dit gevoel gewoon beginnen, ondanks dat je het einddoel niet weet, behalve dat ik uiteindelijk voor de klas weg wil? Nou ja, er zijn twee drijvers in het leven. Dus je, je kunt uitstekend ergens vandaan bewegen. Als je weet wat je niet meer wil, is het een uitstekende drijver. Ik denk dat dat de drijver is die de meeste mensen gebruiken. Ja. Namelijk de drijver van pijn. Als ja. je maar lang genoeg laat duren dat je per se niet meer voor die klas wil, word je vanzelf een keer overspannen. Dus ja. dan ga je sowieso uit je de je klas niet, weg. Als je niet uh, vanuit keuze weggaat, ga je wel vanuit noodzaak ja. weg. En dat is. Dat is ik zou het niet afwachten overigens. Nee, dat, dat is helemaal geen advies. Maar het is wel nee. een drijver. Dus mensen komen in beweging doordat ja. ze ergens niet meer willen zijn. En wij zeggen dan: dat, dat, dat gebeurt even goed wel. Je wil altijd wel ergens pijn vermijden. En wij zeggen dan doe dan ook een tweede ding. Weet waar je dan heen wil. En zo klinkt het dat je eigenlijk ook wel weet wat je zou willen. Alleen dat heeft dan misschien geen papiertje, een functietje opleiding, weet je wel. En ja, dat is dan wel een belangrijk verschil. Want jij zegt: ik weet eigenlijk, um, ik weet niet zo goed wat mijn einddoel is. Maar ondertussen zeg je, wat ik wil heeft geen naam. En daarmee lijkt het alsof je eigenlijk wel weet wat je wilt. Dat je wel een soort hmm. droom hebt, maar dat dat misschien niet in een hokje valt. Of dat dat misschien nog simpelweg niet bestaat. Wat en dan, dan vervolgens vraag je hoe wij dat hebben gedaan. En toen hebben wij dat gewoon, wij hadden natuurlijk precies hetzelfde. Er was geen vacature. Hmm voor, uh, maak even elke week een filmpje, ga even voor een volle zaal staan, enzovoort. Dat was het niet. Nee. Dus we hebben we nergens op... gesolliciteerd. Nee, we hebben nergens gesolliciteerd. Dat bestond nog niet. Maar vervolgens hebben wij er een hok omheen gezet. We hebben het een naam gegeven. Ja. De teerling is geworpen. Maar, maar daarvoor zijn we wel anders naar onze droom gaan kijken. Dus we hebben niet gekeken naar onszelf, van hé, hey, wat voor pakketje, wat voor um, uh, taakomschrijvingje willen wij hebben? Of wat moet er op mijn, uh, op mijn LinkedIn profiel staan? Want dat ging alleen maar over ons. Ja. Maar wij juist gekeken naar wat willen we dan graag voor verschil maken? Wat willen we dan ja. graag doen? En toen kwamen we uit op Nederland, het gelukkigste land van de wereld maken. Nou, daar wilden we seminars over geven, boeken over schrijven, dit soort dingen over doen. En dat heeft nog steeds geen naam, maar het heeft een heel duidelijk doel, ondanks dat het eigenlijk nog, de ene keer noemen we onszelf schrijver, dan noemen we onszelf ondernemer, dan noemen we onszelf spreker. Het is elke keer anders, omdat het Eigenlijk alleen maar gaat in dienst van datgene wat we graag willen. Ja, je willen hebt verschillende bereiken. rollen binnen dat wat je wil bereiken. Precies. Dus je wil jezelf gaan vragen. Goed. En dat heb je volgens mij al helder, wat je wil bereiken. Naam of geen naam, ga dat doen. Ja. En je weet toch al dat je uiteindelijk gaat wegbewegen bij dat onderwijs. Nou, gefeliciteerd. Ja. Dus dan kun je je pijn ook voor zijn. Ja. Dus die beweging ga je toch al maken. En het helpt om dan te weten ook waar dan naartoe. Ja. Want Er zijn heel veel mensen die wel in beweging komen vanuit pijn, maar die komen op een soort rotonde terecht van pijn vermijden. En dat lijkt alsof dus je vooruit gaat, maar uiteindelijk gebeurt het natuurlijk Ja, ja. kost wel heel veel energie. Ja. Zelf dus uitleiding ja. is ongelooflijk belangrijk en, en verschuil jezelf ook niet achter dit niet weten. Een beetje smoesjes zijn het. Ja, dat is een beetje smoesje. En Om bent, niet in beweging te komen. Je het bent is natuurlijk ook heel... niet voor niks, met alle respect, maar je bent natuurlijk ook niet voor niks het onderwijs ingegaan. En daar heb je nou, nou net even misschien wel het meest meten in hokjes. Want dan moet je, namelijk allemaal, je wordt allemaal voorbereid op dat examen, je moet allemaal aan bepaalde dingen voldoen. En jij gaat er nu uitstappen, gefeliciteerd, om juist ergens niet aan te gaan voldoen, maar gewoon iets te creëren omdat je iets wil creëren. Dat is ja. een beetje het tegenovergestelde daarvan. Ja. Dus gefeliciteerd. Ik wens je heel veel creatie en, en, en inspiratie ja. en van alles nog wat. En ik hoop dat je het nog een tijdje niet weet. Want daarin zit uiteindelijk ja. dat ontdekken. Daar zit ook de magie en de energie en het plezier. Het is het leukste stuk. Ja. Enjoy.